Hoi, mijn naam is Guido Friethuizen, 22 jaar oud en ik studeer aan de Hooghotelschool bij Stende. Vind jij dat ik het gezicht heb van Leeuwarden? Stem op mij.